Nu je ontwerp klaar is, kun je je nieuwsbericht gaan maken. Pak het nieuwsbericht template erbij. Hier ga je jouw bericht opmaken. Als je het nog niet hebt, kun je het downloaden en het beste printen op A3-formaat. Schrijf je titel in grote duidelijke letters. Eerst even met potlood of typ hem in een tekstprogramma op je computer en print hem uit. Daarna opplakken. Schrijf dan je bericht. Houd het lekker kort. Je kunt het weer zelf schrijven of typen en printen. Zet ook je bronnen erbij. Dan de foto. Je hebt een aantal opties. Heb je de foto gevonden op internet? Print deze dan uit op het juiste formaat en plak hem op. Of zelf eenzelfde foto. Je kunt ook een collage maken door uit oude tijdschriften te knippen en te plakken. Gaat er iets mis? Geen probleem. Pak een stuk wit papier en plak het over je oude bericht heen. Nu jij. Zet deze video op pauze en maak je nieuwsbericht. Succes! Gelukt? Mooi. In de volgende stap ga je jouw nieuwsbericht presenteren en kijken of iemand kan ontdekken of het echt of fake is.